Dit is hoe ik mijn vlog wilde beginnen. Gewoon dat ik wakker werd en zo. En dan, ja, gewoon mijn ontbijt zou filmen en zo. En dan zou laten zien wat ik ging eten. Zeg maar zoals wat je zou doen in een typische vlog. Maar nee, het liep toch even anders. Ik ben het namelijk een soort van wakker gebeld. Want, nou ja, de laatste dagen slaap ik nogal laat. En word ik ook pas laat wakker. Het is nu ook al... Uh half één bijna. Ik ben nog wel een beetje zo van ah, oh, ik had nog wel even uh, willen, willen slapen eigenlijk, maar nee, het is, uh, het is op zich allemaal te doen, maar ik werd wakker gebeld, want ik heb zojuist een pakketje binnengekregen. Daar ga ik zo een video van maken, het is je Yellowwood pakketje. Hij is eindelijk binnen, dus ik heb er super veel zin in, maar het is vandaag oudjaarsdag en morgen is het Nieuwjaarsdag. Maar in ieder geval, vanavond is de jaarwisseling. En het leek mij leuk om dat te lekker te gaan vloggen. Sowieso konden jullie een beetje zien hoe een vingerboorder dit allemaal gaat doen. Want ja, we gaan natuurlijk ook vingerboorden vandaag. Komen wat maatjes op bezoek. Twee, want dat mag. Corona approved. Die komen hier lekker chillen, die komen hier lekker pitten. Dus we gaan het gezellig maken vandaag. Ik heb er heel veel zin in. Ik ga lekker vloggen. Ja, ik, ik ben benieuwd wat ik ervan kan maken. Ik heb al een tijd niet gevlogd. En uh, wat, we, wat ik wel even kan laten zien, sowieso, aangezien ik nog steeds koffievideo's maak, neem ik eerst even een slokje koffie. Ah, heerlijk. Maar, check. Wij hebben dus gisteren en eergisteren hebben we deze kamer. Daar, nou, daar ligt de doos, zoals je kan zien. Maar deze kamer hebben we helemaal schoongemaakt. Hier kunnen de boys ook gaan slapen. Oh, ik moet uh, dit nog eventjes daarop leggen. Dat doe ik zo ook al eventjes. Kijk, hoe tof. Ik heb gewoon Mario Kart fucking... Characters en zo. Maar uh, deze kamer is helemaal opgeruimd. En deze kast gaat ook nog weg. Want als ik wel 10.000 abonnees heb, zoals ik had gezegd, dan zou ik een park kopen. Nou, dan kan hier zo kan een mooi park gaan staan. Dus nou ja, daar zijn we mee bezig geweest. En uh, ja, dit, daar heb ik wel super veel zin in, natuurlijk. Maar dat zorgt er al voor dat we bijvoorbeeld hier zo... Hier liggen nog wat dozen. en uh, Misschien kunnen we het zien. Daar zo onderaan de trap zie je allemaal piepschuim. We hadden zeg maar nogal veel dozen. Al die dozen zijn nu opgeruimd. En het is gewoon ja, weer helemaal netjes nu. En het is echt super chill. Ja, jullie zien me zo meteen weer. ik ga nu eventjes uh, de video opnemen van dat doosje. Ik kan niet echt langer wachten om hem uit te pakken. Dus ik ga het gewoon gelijk doen. Ik heb er super veel zin in. Um, er komen nog wat leuke dingen aan in deze vlog. En ik, ja, ik vind het super leuk dat jullie weer kijken. Dus... Ik ben heel benieuwd wat voor dingen wij allemaal gaan meemaken vandaag. Alright, daar ben ik weer. Ik had uh, besloten om toch maar hier te gaan doen. Dus ik ga hem hier zo meteen openmaken. Zo heb ik trouwens de setup voor als ik aan het livestreamen ben. Twitch.tv slash almostnormal. Maar als je dat nog niet hebt gezien, uh, ja, kom ook gewoon gezellig daar even chillen. Zoals jullie kunnen zien, ik heb hier ook nog nieuwe wieltjes. Ik heb daar geen video over gemaakt. Maar dit zijn uh, Joy Colts XL's. En wow, wat rijden die lekker joh is echt niet normaal. Maar ja, ik ben hier echt super blij mee. Maar waarschijnlijk aan het einde van deze dag zitten deze trucks op iets wat hierin zit. Dus nou ja, we gaan dat in ieder geval allemaal zien. Maar ik ben er heel blij mee. We gaan even kijken. First kickflip of the day. For good luck. Even kijken. Wow. Let's go. Bart gaat fixen vanavond. Waarom ben ik zo? Wat ik dus vaak doe als ik wakker word. Um, is gewoon eventjes kijken van. Hé, hey, als ik wakker word gaat het allemaal nog een beetje goed. Dus nou dat is ook waar ik dus nu mee bezig ben. En dat was ik vergeten net te vertellen. Maar ja, ja ik doe gewoon altijd eventjes in de ochtend. Een beetje warm, warm stomen. Een beetje klooien. Al is het vijf minuutjes. Gewoon heel even een beetje bezig gaan met vingerborden. En dan ga ik meestal even chillen. Ga ik achter een computer zitten. Ga ik wat dingetjes regelen voor de computer. Nou ik ga nu zometeen dan natuurlijk die video opnemen en dan uh, komen strakjes om 3 uur komen de boys en uh, ja daar heb ik gewoon uh, wel zin in dus uh, jullie zien me denk ik dan pas terug want ik ga nu die video opnemen als die video klaar is dan gaan we weer verder met uh, met andere dingen doen en uh, dan gaan we kijken dus hoe het ook is voor de boys om te vingerboorden. Thomas die kan het een klein beetje. Erwin kan het totaal niet. Dus ik hoop dat ik Erwin vandaag de Olly kan leren. En dan gaan wij eigenlijk uh, zien wat er gaat gebeuren. Yes. Zoals je kan zien. Een doosje is open. Ik heb hier nog wat spul in mijn handen. Met een kleine teaser. Van wat er allemaal in zat. Dat ga ik voor nu nog even een beetje geheim houden. Ik ben er super blij mee. De giveaway bordjes zaten er wel in. Dus die ga ik binnenkort opsturen. Die kan ik wel even laten zien. Kijk. Hier heb ik ze. Met wat stickers en zo erbij. En ja, ik ben uh, super blij met... Het resultaat van de uh, unboxing, ik ga dit nu helemaal even weggooien en dan gaan we zometeen even lekker nog douchen, even klaarmaken, uh, even poepen. En dan is het, ben ik er helemaal klaar voor om, uh, om er een leuk feestje van te maken vandaag. Nou, kijk of ze open doen. Hey, Hello. welcome to my crib. Welkom, kom maar binnen. Oh, dankjewel dat ik mijn eigen huis binnen mag komen. Dat is aardig. Uh, laten we heel even naar het licht gaan. Oh hey Thomas, jij bent er ook al. Hoi, oh, hey, goedemiddag. Hey, proost man. Proost. Um, proost. Ja, proost. Uh, nou stel jezelf even voor. Kijk, mensen kennen jullie nog niet. Hey, ik uh, ben uh, Mr. Sully, aka Erwin. Uh, oké, okay, en jij bent? Ik ben uh, Thomas, aka Thomas n 97. <laughs> uh, ja, nee, de jongens zijn aangekomen. We moeten even naar vingerbord prikken jongens. Kom. Kom. De jongens zitten ook alweer lekker aan, aan het bier. Ik ben heel benieuwd of, of het lukt om een trucje te doen. Nou Thomas, laat me zien wat je kan. Dit uh, noemen ze nog wel eens een, uh, een olie. <laughs> wow yo oké en erwin is het aan jou ja. <laughs> ja, je weet dat ik het niet kan hè <laughs> jammer weer dit ja, ik krijg het echt niet voor elkaar ook gewoon ik weet het nu al oké okay, de tutorial die gaat uh, zo meteen komen maar de jongens zijn aangekomen waar we, hebben, we, hebben we er een beetje zin in ik heb uh, heel veel zin in dat eindelijk 2020 verlaten tuurlijk nou nah, eindelijk het is wel een, een ander jaartje geweest. Nou, voor jou op zich wel een goed jaar, want. Ja, hij is goed gekomen. <laughs> ja, bij ons, uh, wij, Moet moeten ook... wij moeten het met elkaar doen. Nee. We gaan nu zo naar het dorp, want we moeten even wat brood halen voor morgenochtend. Dat is altijd lekker, dus dat gaan we ook even filmen. En dan gaan we gewoon even kijken wat we in de bakker kunnen fingerboarden. <laughs> Ik ga niet in de bakker fingerboarden. hoor. <laughs> <Ja, laughs> ja, ja, <laughs> nee, wat doe hij? Nee, nee, nee, komt goed. Hallo, we zijn weer onderweg. Daar is die mooie Barend aan het rijden. Zie je, kijk. Thomas wow. wow. Thomas is er ook. Moi. We zijn lekker onderweg naar de, de bakker. Jezus. Ja, gewoon normaal. <laughs> nou, en zoals je kan zien, hebben we goed gevlogd net in de bakker. Maar we hebben ons spul. We got the boots. Lekker veel. En uh, ik heb er wel zin in, dus we gaan zomaar eentje eten, denk ik. En uh, ik ga jullie nu nog even een stukje van het mooie in laten zien. <laughs> Dat was en, en, Nu weet ik niet zo goed meer, ja, want ik moet vloggen, want nu gaan we voor de rest niet zoveel meer doen dan... Drinken. ...bennen opmaken, drinken en, uh, oliebollen eten. en oliebollen eten, dus ja. Drinken? We gaan, uh, we gaan er maar eens vandoor. Wat nou drinken? <laughs> Om drinken? Nou, de eerste oliebol van vandaag. Ik wilde zeg maar het eerste hapje filmen. Maar hij is, ja, alweer, bijna maar de ja. hij is alweer bijna op. Maar de derde hapje, ja. Hij bijna op. Smaakt die, jongens? Smaakt heerlijk. Oh. Ik, ik moet nog... Hier komt uh, re-preview van uh, ja. oliebol. Die van de oliebollenboer is veel clever. Die is niet zo vettig. Nou. Deze is lekker. Wij gaan lekker oliebollen eten. Balletje, hoor. Wat wil jij nog kwijt over 2020, Pa? Helemaal niks. Want dan zit je volgende week nog. <laughs> wat wil jij nog zeggen? <laughs> Dat was een, mooie, was een mooi jaar. <laughs> Erwin, wat, wat wil jij zeggen? Ik, ik, ik zou het echt voor goud missen 2020. Ja, een ratje voor de sfeer zou ik zeggen. Ja, precies. <laughs> het heeft jou veel filmkarre ook op plezier gebracht. Ja? Ja. Mooi geloof. Ja, 21 niet meer hè? Nee. Misschien we zo, uh, gaan we spelletjes spelen, denk ik. Ik was mijn portemonnee vergeten. Dus Thomas heeft even voorgeschoten. Thanks, Thomas. En uh, nou ja, Aaron en ik zijn hier bezig met de vingerboorden, dus ik ben Aaron proberen aan het vingerboorden. Ja, te leren. <laughs> niet, uh, niet echt, maar uh, ja, het is wel, wel gezellig. Ja, als je mensen vier eentjes neerlegt, uh, dan uh, is dat toch wel... Uh... Wajo, oh, what a move! niet gelijk de een zweetzok en allemaal mijn een kussen te hebben. De bedden zijn opgemaakt. Ik fuck Dit was de intro, hoor. De bedden zijn opgemaakt. Zoals je kan zien, Thomas. Ja, lekker. We hebben dus al wat biertjes op. nee niet. We hebben nog niks al. We zijn er nuchter. Oh ja, vertel nog even wat voor iedere afvuurwerk we hebben, Erwin. Jij hebt hem meegenomen. Nou, kijk. Mag eigenlijk niet. Wij hebben gewoon dit. Oh mijn god, dit komt uit Duitsland of niet? Ja zeker. Ster 21. Holy shit dude, dit is wel next level vuurwerk. Nou even kijken waar de jongens nu uithangen. <laughs> ik heb ook echt zo'n snoeftuik op de grond. Oké, okay. nice. Wil, je, wil jij het ook een keer bij mij doen? Ja dat wil ik. Welkom bij mijn allereerste vlog. Ik ga even kijken wat de jongens aan het doen zijn. Het gaat Let's go. Dat is een Dat was het het eten is zojuist binnen. Papa, ben jij uh, ook salade? Lekker. Lekker hapje eten, lekker broodjes warm, maar hoort er wel bij natuurlijk op zo'n dag. En een nu lezen een plakker op salade. Wat zeg je? Niks, Ik zei even. Oké, nou wij gaan lekker eten. Ik zie jullie zo meteen weer over, waarschijnlijk iets van een uur of zo. Momenteel zijn we aan het darten. Dus hier komt mijn worp. Zoals jullie kunnen zien, we spelen een spelletje. Dit heet Tactics. En uh, wat je moet doen is van de 20 tot aan de 10 en de boel drie keer raken. Als je stippen gooit, heb je drie kruisjes, et cetera. Zo te zien sta ik voor, dus ik moet nu 2 18 gooien en dan kan ik door naar de 16, dus daar gaan we. een rappels zo, hè? Ik heb 1,18 en uh, nou ja, ja, weet je, ik sta wel voor, dus I mean, we winnen. Oké, okay, Erwin, nu is Ja, maar Dit moet je niet gaan filmen. Misschien gooi je nu extra goed, hè? <laughs> dat ja, wel mijn, ja, ik heb wel mijn gehoord. skills even laten zien. En ja, nu niet gooien. En eigenlijk gooi ja, je sowieso rijk. We moeten 17 nog hebben, dus we moeten triple 17. Ah, twee keer 17. Nou hoe weet, niet verkeerd. Goeie broer. Oké, okay, maar wij zijn dus nu even een beetje de tijd aan het invullen totdat het uh, zover is. Uh, dat ik ben wel zenuwachtig. Dat... Ja? Ja. Zo lang geleden dus We Ik even moet even, even moed opsparen. Ik ben aan de beurt, hè? Ja, ja oh, oké, okay, ik zal stoppen. En wie heeft gewonnen? Ikke. Ikke. Nee hoor, we zitten almost normal op nummer 1. Achste. Geen enkele verloren. Ja, maar hij loopt weg, man. Die ging nou. Nee, nee, nee, nee, wat ga jij nou liegen? Nee, jij loopt weg. Nee, we zijn nu even lekker aan het Mario Kart. we hebben zojuist. En je hebt gewonnen, man. Zojuist hebben we een eerste krampie gedaan. Ik heb, euh, zoals jullie kunnen zien, geen enkele keer verloren, gelukkig. We gaan zo meteen nog eventjes naar de buren, daar hebben ze een vuurtje of zo. En dan gaan we even checken. En dan is het alweer bijna tijd, het is alweer tien uur, dus over twee uur is het alweer zover. Gaan we aan de shopping? Ja. Ah, misschien dat ik wel eerst ga slapen nog, maar dat weet ik niet. Oké. Okay. grapje jongen, grapje. Uh, ik uh, zie hem straks. Nou, nog drie Bommen, minuten. Zoals we kunnen zien hebben we hier dat mooie aftalmoment. Oh wacht, hij doet het niet. <laughs> uh, maar wij... We hebben het vreselijk, maar we zeggen ja, dan. Dus ik kijk, ik heb al, al een aftaldingetje. Om twaalf uur gaat het lekker. Om twaalf uur gaat het lekker, <laughs> wat kut. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja? ja? Oh! Paul, je bent verlost. 45, 44, 23. Oké, 23. All guys. Dit is het moment Ik ga ook gewoon direct een kickflip -kick kick doen. Een kickflip kick op de nul. Ik moet hem landen. Ik moet hem landen. Oké, okay. ik moet hem landen. Oh. Het is zo'n spannend moment. Hier, nog 24 seconden. Seconde. 23. Oh, Wow. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 12, 11, 10, 9, 8, 8, 7, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja. Nou, ja. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Maatje. Uh, Gelukkig nieuwjaar. Komen Gelukkig Ja. Gelukkig Ja. Ja. Ja. Nou, Ja. op die flash moment, jongens. Op 2021. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Oh. Zit er zit echt geen ijs in. Er hoort niet. Er hoort, hoort wel niet. ijs in. Er mm. staat hier bovenop. Koud waren, mm. vroeg, en dan ijs in. Hoi, veel beter. Ja. Ja, er staat er niet voor niks op. Oh. Staat er niks op. Oh. Het staat er niet voor niks op. Het staat er niet voor niks op. Je vriendin belt je, Hé, hey, Thomas. Ja. Oh, ik zou niet je Gelukkig dan. nieuwjaar iedereen. Oh, we zien wat iets vuurwerk, maar ja, uh, happy nieuwjaar iedereen. Maak er, wat, oh, wat maak er een, een leuk jaar van, enjoy, geniet ervan. Ik hoop niet dat mijn vinger over de mic zit, maar maak er wat leuks van. Zo, so, een aantal biertjes en wat champagne verder. staan we lekker voor het uh, vuur midden in onze uh, straat. Hoe laat is het inmiddels, boys? Het is tijd voor die. tijd voor bier. dat, dat, dat, dat stukje ja. hebben we al in de vlog, gij? Ja. Nee, maar we zijn lekker aan het genieten. Het is ja, half... Wel. Hoe laat half het is het? Half twee en uh, ik denk dat dit nog wel doorgaat. Dit brand okay. denk ik nog wel even door. En uh, ja, uh, het is uh, super leuk. We hebben het super leuk gehad en uh, we gaan nu nog uh, wat meer biertjes drinken. Misschien dat jullie met z'n nog steeds zien. Misschien ook niet. En anders tot morgen. Ja en uiteindelijk is het niet geworden want uh, ja, we hebben het gewoon heel erg gezellig gehad. We hebben nog heel lang bij het vuur gezeten. Daarna zijn we naar huis gegaan en hebben we daar nog gechilld. Ik hoop dat jullie deze vlog in ieder geval erg leuk vonden. Ik uh, ben heel erg blij dat ik in 2020 weer ben begonnen met het maken van video's en ook 2021 ga ik lekker knallen. Ik hoop dat wij uh, mijn doelen gaan bereiken want ik wil graag 25.000 abonnees halen voor het Einde van dit jaar. En dat gaat ons allemaal ook wel lukken. Keep on shredding. Ik hoop dat iedereen een leuke jaarwisseling heeft gehad. En ik zie jullie in de volgende video. En zoals ik altijd zeg. Like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later. Dit is echt niet normaal man.